Hallo jongens, ik hoop dat het allemaal goed met jullie gaat, dat jullie nog niet omvallen van de warmte, want oh my god, hoe warm is het? Echt niet normaal. Uh, vandaag voor het eerst sinds lange tijd weer een video, en niet zomaar een video. We gaan een doos unboxen. Ik heb namelijk een doos gekregen vol met uh, beautyproducten om uit te proberen van New Pharma. Het is dus een online gisterij en ze hebben me een box gestuurd met producten die ik mag uitproberen en die ik dan kan reviewen. Hoe tof is dat? Echt super leuk. Dus uh, deze gaan we vandaag uitpakken. En ik hoop dat jullie het net zo spannend vinden als ik. Ik kan namelijk echt niet wachten om te beginnen. Dus ik zeg, laten we maar snel aan de slag gaan. Oké, okay, ik heb hier een schaar om alles los te maken. Dus we gaan maar even doen. Man, het is hier zo warm. Ik moet echt niet te hard van stapel lopen. Want anders krijgt het alleen nog maar warmer. Oké. Okay. Oeh, ik heb hem open. Gaat hij dan? Ik ben benieuwd. Oké, okay, oké. Okay. Oeh, wat is het eerst? Oeh, allemaal papier. Oké. Okay. Ah, dit kaartje, schattig. Oké, okay. even kijken wat zit erin. Uh, wat hebben we hier? Oh, micellair themaal. Oeh, micellair water. Om je make-up mee af te halen. Van Oeriage. Ik, ik ken het niet, maar ik ben wel heel erg benieuwd. Even kijken. Even de sticker van afhalen. Ik ben echt dol op micellair water. Ik, uh, ik vind het zo fijn om je make-up af te halen. Zelfs waterproef make-up gaat er van af. Dat is gewoon ideaal. Oh, deze gaat heel neutraal. Dat is fijn. Ehm. Um, to dry skin. dat is fijn, want ik heb een beetje huid af en toe. Ja, uh, yeah, ik ben benieuwd. Mooi formaatje trouwens. Perfect voor vakantie. Wat hebben we nog meer? Even kijken. Mm, Oké, okay, dit cremmetje. Even zien. veel, Ik ken het niet. Advanced hydraterende lotion. Voor de droge en huid Voor het lichaam. Oeh, lekker. Even kijken Mijn ik heb altijd super droge ellebogen. Heel bizar. Oké. Okay. Oeh, hier ben ik ook benieuwd naar. Eens kijken, ik heb het merk helemaal niet. zeta Oké. Okay. Zien, wat hebben we nog meer? Oeh, droog shampoo van Vertarier. Mm, chill. Droog shampoo kan echt zo'n lifesaver zijn. Want ik wil het niet elke dag wassen. Maar soms. Maar dan denk ik toch sneller vet. En dan is een droogshampoo zo fijn. Hmm. Even kijken hoe die spreidt. Dit opspelen. Okay. die ruikt lekker. Die naar fruit of zo, maar een beetje naar. Een beetje rozig of zo. Ja, een beetje bloemig. Lekker. Next: Oeh, mascara van Clinique. High Impact mascara. Kijken naar het borsteltje. Die ziet er best wel heel fijn uit. Nou, ik kan niet wachten om deze te reviewen. Chill. Oké. Okay, wat zit er nog meer in? Mm, Oeh. Illuminating Oil Gel Cream. Van Darfait. Mm, even kijken. Het staat erop? meer soft gel cream with essential oil of citrus for the en and ginger is kind of this in a soft subtle and blossoms from radiance. Hmm. Even uitpakken. Okay. Oeh, dat ruikt heel lekker. Beetje naar citrus ofzo. Heel schattig potje ook. Nice. Next. Voelt net als kerstmis. <laughs> Zo leuk. Uh, van Bioderma Gentle Shower Gel. Oeh, ook altijd lekker. Speciaal voor de gevoelige huid. Mijn huid kan echt super gevoelig zijn. Vooral in de zomer, als je hebt gezond. En um, ja, dan voelt mijn huid toch een beetje. Uh, ja, hoe zeg je dat? Gevoelig aan. Kijk of deze een geurtje heeft. Dus ja, gewoon een beetje fris geurtje. Oké, okay, oké. Okay. Wat hebben we nog meer? Oh, een schattig taartje voor make-up. Ben je schattig taartje voor make-up. Leuk. Um, wat hebben we nog meer? Uh, Moisturizer. Kliniek. Chill. Ah, oh, wat is Eh... Als laatste, oeh lekker, van Eucerin After Sun Lotion. En ik heb eigenlijk nog nooit iets van Eucerin uitgeprobeerd. Ik zie het altijd wel bij andere mensen staan. En denk ik denk van, oh ja, misschien moet ik daar ook een keer wat van proberen. Maar ik heb het nog nooit gezien. En Eucerin is zonder parfum. Dus speciaal voor de gevoeligheid is het echt perfect. Uh, dus dat is wel heel erg lekker. Zeker ja, met al die dagen dat we in de zon zitten nu. Oh, hij smeert ook heel makkelijk uit. Chill. Oeh, ik ben benieuwd. Verkoold kommeert en helpt de zonverbrande huid te herstellen. Chill. We hebben allemaal van die dagen dat je denkt, oeh, ik heb toch een klein beetje te lang in de zon gezeten. En dan is een goede aftersun echt super fijn. Oh, dat was goed. Dus deze producten kan ik lekker gaan uitproberen deze maand. Nice, ik ben echt super benieuwd. Echt zo leuk. Hebben jullie nog producten op dit moment waarvan je zegt van wow, dat moet je echt uitproberen? Laat het dan weten. Laat een comment achter onder mijn video. Vind ik superleuk. Ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne zomer hebben. En ik zie je graag snel weer in een nieuwe video. Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. Doei!